In deze korte film wil ik u graag toelichten hoe Digioffice de beveiliging op documenten voor u regelt. Digioffice ontzorgt u als gebruiker en beheerder volledig. U bent altijd verzekerd van de juiste beveiliging, afgestemd op de governance binnen de onderneming. We beginnen met afdelingsdocumenten als voorbeeld. De functie van een medewerker binnen de organisatie kan door Digioffice worden gebruikt om automatisch toegang te verlenen tot bepaalde documenten. Deze functie wordt dan ook door DigiOffice gebruikt om documenten automatisch te beveiligen als een medewerker deze opstelt. Indien een medewerker een andere functie krijgt, zal DigiOffice automatisch zorgen voor een aangepaste beveiliging en toegang. Dan een voorbeeld met vergaderdossiers. Op dezelfde wijze kan namelijk de beveiliging automatisch worden ingericht op vergaderdossiers. Wie zijn er aan het vergaderdossier gekoppeld en welke rol hebben deze personen? Dit kan voor Digioffice bepalend zijn hoe de beveiliging van het document automatisch wordt geregeld. Ieder opgesteld document met betrekking tot deze vergadering wordt op de juiste wijze beveiligd en inzichtelijk in het dossier voor de juiste personen. We nemen nu als startpunt een vastgoedobject. Indien een gebruiker een document opstelt met betrekking tot een vastgoedobject, kan Digioffice ervoor zorgen dat de huurders inzage krijgen in het document en de hoofdhuurder het document ook mag muteren. Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar Digioffice kan meerdere beveiligingsregels hanteren per document. Als laatste voorbeeld neem ik een projectdocument. Zodra een gebruiker bijvoorbeeld een offerte opstelt, dan kijkt Digioffice waar de offerte betrekking op heeft. Indien het een project betreft, zal Digioffice op de achtergrond kijken welke personen betrokken zijn bij het project en welke rol deze vervullen. Afhankelijk van de rol kent Digioffice automatisch de juiste beveiliging toe voor alle betrokken personen. Bij alle voorgaande voorbeelden zal een gebruiker niets hoeven te doen om de beveiliging af te dwingen. Wel kan een gebruiker de beveiliging bijsturen door bijvoorbeeld aan te geven dat een document vertrouwelijk of persoonlijk is. Deze keuze wordt dan door Digioffice meegenomen in de beveiligingsregels die worden toegepast. De beveiliging in DigiOffice zorgt er niet alleen voor dat een document op de opslaglocatie fysiek beveiligd is, maar ook dat enkel de toegankelijke documenten in dit overzicht worden getoond. Een collega van mij kan dus een andere document te zien krijgen dan ik hier getoond krijg.